Hi, ik ben Lisette van Voice en in deze video ga ik je alles vertellen over de Plantronics headset HW520. De Plantronics headsets zijn van erg goede kwaliteit en is erg geschikt voor iemand die veel moet bellen. Bij de headset heb je de keuze tussen één of twee oorschelpen. Eén oorschelp is heel erg handig als je bijvoorbeeld betrokken moet blijven bij je omgeving, bijvoorbeeld als je aan de balie werkt. Twee oorschelpen is dan weer heel erg handig als je niet de ruis van de omgeving mee wilt krijgen en je volledig in het gesprek wilt bevinden. Kom je er niet helemaal uit of weet je niet zeker welke headset je moet kiezen? Dan mag je altijd eventjes bellen naar 050-700-9900.